bij de volgende video. Jullie zijn bezig geweest met de oefeningen. Ik ga jullie nu leren hoe je er een commando aan koppelt. Dit ga ik samen doen met Mees. We hebben nu heel wat oefeningen aangeleerd en we gaan nu het commando geven. Mees die moet zat gaan liggen. Voordat hij, ik met mijn hand naar beneden ga, geef ik het commando van lig. Lig. doe mijn hand naar beneden en hij krijgt een beloon. Bij zit doe ik precies alles om. Zit. Help hem. En hij krijgt beloofd. Lig. En je ziet dat ik nu nog heel erg meega met je hond. Dat wordt steeds wat minder. Zit. Lig. Goed zo. Nou, bij de comfort is het eigenlijk precies hetzelfde. Je geeft comfort en je helpt hem. Belangrijk bij de commando's aan te leren dat je hond het echt goed kent. Dus als je hond nog niet goed voor kan zitten, dan nog niet beginnen met het commando. Naast. Zo. Voor mijn hond staan, kom voor, aan de voet. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hier thuis mee aan de gang kan gaan. Als er nog vragen zijn, laat het me weten. Tot de volgende video!